Nou dames en heren, dit is dus het uitzicht vanuit de Vinkenbaan 10. Het is een uh, twee onder één kap woning. Het is echt een grote twee onder één kap woning. Ik noem het eigenlijk de hele tijd twee onder één kap woning. Het is misschien een beetje oneerbiedig, want een vrijstaande woning zou er eigenlijk beter bij passen. Maar goed, twee onder één kap. Uh, het heeft een woonoppervlak van 170 vierkante meter en het heeft een perceel van nou 350 vierkante meter. Ik loop nu in de achtertuin. En aan de achterzijde ziet u zeg maar de woning. Uh, dit jaar zijn er twee dakkapellen geplaatst. Voor en achter. Dus volledig nieuw. Het heeft zes slaapkamers. En daar kijk eens dames en heren. Hoe de tuin erbij staat. Dit is toch prachtig. Deze tuin is overigens in 2015 aangelegd. Um, nou, nog wat details, Elektra vernieuwd en de cv-leidingen vernieuwd. Nou, ik uh, hoor graag van jullie. Ik ga eventjes hier lekker zitten met een drankje. Ik spreek u graag. Nou...